Dus morgen is het belangrijk dat je eigenlijk meteen, je stapt even, je laat er even de bak zien. En als ze iets eng vindt, dat je daar niet heel veel aandacht aan besteedt, dat je gewoon blijft rijden. En als ze ontspant, dat je dan ook zegt dat het goed is. Dat je dus niet heel veel aandacht gaat besteden. ah ze vindt het eng, dan wordt het vaak alleen maar erger. Ja. Gewoon duidelijk, daar en als het goed is, is het klaar. Dan beloon je met je stem of met je hand of weet ik veel. Ja. En dat je meteen in het begin gaat kijken naar die voorwaartse stap. Zit je te stappen voor spek en bonen, dat je een keertje wegdraaft. Dat, totdat je dat net zo lang doet en dat je voelt in de stap is ze naar voren. Als ik been geeft, draaft ze aan. Goed zo. Dat je niet been aan het geven bent dat je denkt, ja, ik zit wel been te geven, maar er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Ja. Dat is belangrijk hè, dat je geen been geeft voor spek en bonen. Ook dat om voor haar heel duidelijk te zijn in wat goed en minder goed is. Been is naar voren, zo ja. En lekker zo beginnen. Die overgang van de stap naar de draf. Als die goed is ga je in de draf naar die midden draf. Als dat goed is ga je naar de galop. Goed zo. En zit zij in die midden draf dat ze een, een twee keer aangaloppeert. Mag je voor mij best eerst in die galop een beetje meer naar voren. Ja. Dus als je denkt ze, heeft moe ze blijft een beetje strak. Ga dan toch maar even galopperen. Want in de galop wordt die rug vaak iets makkelijker los. Goed zo. Probeer ook eens te kijken dat je na, dat moet je wel nadat ze gelopen heeft. Oh, Blondie, Gaat ze die grap begrijpen? Dat, ze, dat je na het rijden, zeg maar met een snoepie. Jezus, je zal zo'n fiets hebben die zo'n herrie maakt. Ik ga een peentje pakken. Of een brokje. Oh. Dus dat je kijkt met een snoepie dat ze mooi recht is. En dat ze dan, kijk dit. Zie je dat dit mooi rond wordt? Dus eigenlijk, ik deed vroeger met haar proberen leren te buigen. Ja, dus dat, dat, is, heel goed. dat is hartstikke goed. Zie je dat ze een beetje naar links afwijkt? Ah, moet je eerst je mond leeg eten? Ben jij er zo een? <lacht> Kom maar, jij kan vast twee dingen tegelijk. Dus dat je echt heel goed zegt en een beetje zo naar de knie. Zo, goed zo meisje. Dat je dat gewoon elke dag na het rijden een paar keer doet. Ja, goed zo. Stappen lekker. Ja hoor. En dan ga je ze nu lekker wassen, hopen dat ze morgen nog schoon is. Ja. Goed zo. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. Zie jullie kijken naar deze nieuwe weekvlog. Ik ga vandaag op wedstrijd. Mm. Uh, op manege erbij. Bijhaard. Bijhaard. Bij bij Iets in die richting. Best wel veel zin in. Wel een beetje spannend. Het is de eerste keer dat ik buitenaf ga starten. Dus ik ben nu even mijn knot aan het maken, alvast. Ik heb vandaag gisteren al wat tips gekregen wat ik kan gaan doen tijdens het losschraaien. Dus daar ben ik van plan om te gaan doen. Stress, die zit op dit moment mooi. Het is een beetje stress, maar het gaat nog wel. Blondie staat in de trainen. het trainer. Dat zijn we met de boer ondertour. Jessie is mee, want Jessie uh, houdt heel erg van mama. Dus, uh, <laughs> Alleen van mij. Volgens mij houdt ze gewoon van overal heen gaan. Nou ja, ze houdt van overal heen gaan. Ze houdt van de auto. Ze houdt van plekken dus meegenomen. En ik ben wel benieuwd hoe dat gaat. Want we hebben Jessie natuurlijk een beetje. En ze is tot nu toe best wel heel erg braaf. En dan ben ik benieuwd hoe ze het op of niet. Wij gaan nu naar oplossen. En ik ga mijn knot afmaken. Zien jullie zo. Ik je samen met de blonde pony. Hallo ah, blonde pony. Dali is nu aan het rijden in de bak om bokken. En dat ziet er echt heel gaaf uit. Zo'n Friese hengst met haar erop. Dus dat is wel gaaf. Ben je nou nat geregend op je kont? Of Blondie je geplast? Uh, ik heb ik maar één kosteentje. Mijn schoonmaakspullen van mijn laarzen liggen in de auto. En het dekje ook. En dat heb ik nu nodig. Dus ik moet nu weer terug. Oké, okay, be rijdt back. Mijn haar zit ook echt fantastiek in die moment. Oops. We hebben hier een haarstelling. Die we even moeten schoonmaken. Ik ga met mijn normale luister niet. met die roze. Want die zijn... Uh, weet dat, vetertjes zitten los. Welkom bij Cleaning Up, even Tessa. We gaan Keeping Up en mijn Cleaning Up. Mijn tv-verhalve snapchat heeft op de Tessa. Goed gecleanerd, zo, heel top. Next. Thank Next. Ik heb gisteren mijn nieuws teruggekeken. Het was raar om terug te kijken. Het was nu natuurlijk een jaar geleden of zo. En uh, het, ik dacht echt dat het goed ging, maar het ging voor geen meter. Ik dacht echt dat goed ging. Ik weet nog precies wat ik deed, hoe ik het deed. Dat ik mezelf helemaal geweldig vond. Nou meid, acteren is, is misschien wel jouw ding. Alleen met wat oefening. Ja, we gaan beginnen, Tess. AXC binnenkomen in arbeidsstap. AXC binnenkomen in arbeidstap. Tussen X en G overgang arbeidsdraf, linkerhand. AXC binnenkomen arbeidsstap. Tussen X en G, overgang arbeidsdraf, linkerhand. Tussen X en G overgang arbeidsdraf. C linkerhand. HK gebroken lijn 5 meter. FE van hand veranderen. MF gebroken lijn 5 meter. EBE e, grote volte. Na enkele draf passen paard de hals laten strekken. Tussen E en H teugels op maat. CXC C, grote volte. Op de volte tussen X en C arbeidsgelop rechts aanspringen. EBE grote volte tussen F en A overgang arbeidsdraf. KXM van hand veranderen enkele passen verruimen. CXC grote volte tussen X en C arbeidsgelop links. EBE, e, grote volte. KA, overgang arbeidsdraf. FE, van hand veranderen voor E, overgang arbeidsstap. A, afwenden. Daarna arbeidsstap. Dus X en G, althouden groeten. Ja, we gaan beginnen, Tessa. Rij maar even volten en dan starten we. AXE, binnenkomen in arbeidsdraf. AXC binnenkomen in arbeidsdraf C rechterhand. Rechterhand MXK van hand veranderen. Enkele passen draf verruimen. Tussen A en F. Overgang arbeidsstap. AF stap. F even hand veranderen. Enkele passen de stap verruimen. Tussen draf kb van hand veranderen f a draf kb van hand veranderen KB, van hand veranderen cxc grote volte op de volte tussen x en c arbeidsgeloep links ebe grote volte ebe grote volte tussen k en a draf dus K en A arbeidsdraf, B en B grote volte na enkele draf passend haar paard de hals laten strekken. K A draf, B en B grote volte hals strekken. E afwenden, B rechterhand. E afwenden, B rechterhand. B rechterhand, A afwenden, arbeidsstap tussen X en G houden en groeten A afwenden... Daarna arbeidstap tussen X en G, halt houden en groeten. Ik ben terug. Ik ben een beetje zeker geworden, want ik vond dat mijn proef niet heel goed ging. Ik had allemaal minpunten en zachte positieve dingen er niet van in. Mijn punten zeiden wat anders, want ik had 187 en 190 punten. Dus dat zijn weer drie winstpunten. Ik heb nu in principe mijn punten voor het L, maar ik blijf in de B. Ik heb wel twee keer in de verkeerde galop gezeten en daardoor... En oh. ja, het is een beetje een rottig boekje hier. Nee. Ik, okay, heb twee keer... ik heb twee keer in de verkeerde galop gezeten en daardoor uh, dacht ik eigenlijk, nou weet je, mijn proef is gewoon verpest omdat dat nooit gebeurt. En ja, ik heb wel geprobeerd om het herstellen en dat is blijkbaar ook gelukt. Want na die vier heb ik weer een 7 en 7 en 7. Dus dat is helemaal top. Nu gaan we naar huis toe Blondie, weer in de stalletje zetten, paardjes op de wij. En blondie mag ook op de wijn. Blondie Ja, ik heb een paardjes op de wijn. Jij ja, maar je zegt: ik ga blondie in een stalletje zetten en een paar oh ja. paardjes op de wijn. Nou oh ja. blondie mag ook op de wijn. Blondie mag ook op de wijn. Goedemorgen. Het is vandaag zondag en ik sta hier in een uh, lege stal. Of nee, toch niet? niet. Ah, <lacht> oh, droppie. Ik nog heerlijk lekker te slapen. Oh, rustig. Ze lag nog te slapen. Ik heb haar denk ik wakker gemaakt. Ze lag ook helemaal met haar neus in het stroom. In de gaan we vandaag naar een kliniek toe van Bob. Bob, euh, achternaam weet ik niet. Maar van Bob. Uh... Ja, en. Ja, dat klopt hè. Dus ik heb hier één touw. En ander touw, ik heb het schuim nog steeds niet gevonden. Ja. Dus dat is wel een beetje naar. Um... Nee, meer interessant te vertellen? Nee, eigenlijk niet. Ik zet je gewoon hier en daar zo. Wat heb je voor leuk in mee? Wat is er voor een? Een uh, NRPS. En welke, welke bloedlijn? Welkom. Leuk hoor. En wat rijden je ermee? Uh, B. En hoe oud ben je? Ik was ook 13. Leuk hoor. Hey. Ik vind het altijd moeilijk in te schatten. Iedereen is zo lang dat ik denk... Je kan 13 zijn, maar je kan ook 17, 18 zijn. En hoe lang heb je hem? Uh, twee jaar. Leuk. En, en hoe oud was hij, zei je? Vijf. Vijf. Dus je hebt hem gewoon als drie jaar gekocht Zadelmak gemaakt? Nou ja, hij was uh, denk ik een weekje zademak of zo. Nee, hij was een maand Zadelmak. Drie weken, nou ja, iets in die richting was hij Zadelmak. En toen uh, is hij naar ons gegaan, daar vier geworden en wordt dit jaar zes. Leuk zeg. Dus, uh, leuk, leuk, leuk. Nou, laat even een klein stukje zien wat je normaal thuis doet ja. en uh, ik hoop dat je wat nuttige tips mee uh, kan geven. Niet Leuk hoor dit. En, en rij je ook de 30e mee? In de In de Ja. In de B? Ja. Ja, ik heb in principe mijn punten voor het L wel al. En ik train uh, al op L2 niveau ongeveer. Oh, leuk. Oh. Maar ik blijf nog in de B dat ik niet uh, teleurstellingen tegenkom. Ja, nou, dat zal wel meevallen. Maar ja, van de hele groep. Ik zag een hele groep en dan mogen we er wel weliswaar drie of vier door. Hè? Ja. Zag je het ook? <lacht> hey, probeer in eerste instantie... Uh... Dat is met alles goed op die tak te letten. He, als je de drie, de, die drie dingen, tak, lossigheid, aanleuning... in de eerste jaren heel erg serieus meeneemt... heb je daar uh, daarna echt wel lol van. Ja. Dus als je rijdt, dat je echt duidelijk dat ritme erin hebt. En het zijn allemaal communicerende vaten, dus je hebt he, verbeter je de tak... zal de lossigheid verbeteren, zal de aanleuning verbeteren. He, dus overrij hem niet, maar zorg wel dat er een duidelijk ritme in zit. Zo, juist. Een keertje van hand veranderen. Kijk, ik, um, wat ik zou doen is het, het afkouwen meer benadrukken. Mm -hmm. uh, maar dat is altijd natuurlijk, uh, kom je altijd een discussiepunt. Je wil het paard nooit te rond, te diep hebben. Uh, nou, te, te rond misschien wel, maar te diep uh, zeker niet. Kijk, deze stretchbeweging. Uh, stappen we even samen. Zo, nog een keer. Daar. Zo, voel je dat? Ja. Zo, en dan laat hij ook los. Kijk, het is gewoon een gegeven. Een losse hals creëert een losse rug. Dat betekent als hij, als hij zich in zijn hals vastzet, kan je met die rug doen wat je wil, maar dan gaat hij nooit loslaten. Ja. Andersom wel. Wat <middels> denk je aan de andere kant gaan staan voor de kant. De kans niet van de klep afraaf knap hoor. Helemaal alleen. Hoi! Het is maanden rotend. Hoe yeah. is er volgens bed uit? Als we dat iets spontaner doen. <laughs>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 Uh, dinsdag, tweede dag van de AK-trainer. Blondie gaat weer gezellig mee, want Blondie gaat natuurlijk op de AK-trainer. Uh, ze past al heel schoon, nou, ze is heel schoon. Dus ik heb haar een halschokker aan P-skrappen, ook gekrapt. Dan gaan we nu naar de naar Horst Hens. en misschien nog de Starbucks. Ik ga Blondie nu even de trainer zetten, kijken of mama ook, uh, er ook klaar voor is. Waar nou, mama is aan het rijden. Nou, ik ga dan even naar de ik ga ik op de trailer zetten en dan ben ik weer benen niet terug. We zijn inmiddels aangekomen bij Horses and Hens en ik ben achter iets gekomen: blondie, spierpijn, naar de kont. Loop maar mee. Als ik over. Oh, ho. Oh, oh. Als ik over. Oh. Als ik over kont heen uh, ga, dan. Uh, nee. Nou, je ziet het nu niet. Wacht nee, even hoor. Nog ja. Oh, ja. Nou, nu, nu is het niet. Misschien de andere nu kant. Nu valt het wel mee. Ja. Oh. Nou, Lonnie, kom maar mee, dan mag je, dan mag je nog meer pillenspier uh, training doen. Oh ja, ze Oeh. Ja. Dus het is wel, is een stap goed wat wijd.